Goedemorgen, sunshine. Rise and shine. Goedemorgen. Blondie en ik gaan ergens naartoe. We gaan naar Spano. Yay! Ja, dan gaan we een paardje ophalen. Dan gaan we Ivy ophalen. En met Ivy gaan we naar Hazen door. We Dan gaan we in Hazen door. doen. Daar krijg ik les van Astrid. En uh, als het altijd tijd voor Blondie en ik en Ivy en ik. Ivy is, zegt Mara best lastig met trailerladen. Dus daardoor hebben we een uur genomen om te kunnen trailer laden. En deze madam. Ja, madame. Die uh, gaat mee. Even drinken. Hè? Ja hoor, Even een keer. Zo, so, huh? <laughs> Ik heb een soort. zeven kont. Het is een soort raar, want ik heb nu meer het gevoel dat ik op een op iets zit in plaats van op niets. Oh, wat mooi. Ja, want die want rug is wel veranderd, hè? Met Blondie is het meer een soort nieuw en met Ivy is het meer nieuw. Ja, zeker. Precies. Dus ik heb nu een soort gevoel dat ik... Dat je weer echt lekker op een paard zit. Hé, hey, maar ik. haar rug is wel verbeterd ook, hè? Ja. Ja, ze is wel losser geworden. Hoi, hoor. Nee, we hebben gisteren ook getraind. We hebben heel erg met overgangen, uh, slangenvoltjes, losmaken. Wijken gingen supergoed. Oh, wat leuk, want joh. ik had uh, wat van jou en Bas, had ik een soort samen ge gekwakt, zo ja. kwam. Uh, en dat was dan van Bas dat ik uh, een volte moest maken en dan zo ook moest uitwijken. Ja, ik ook een hele goeie. Omdat ze stelling, heel erg stelling had. Nou ja, ja. Dat ziet er natuurlijk niet echt als wijken uit. Nee. Maar het gaat dan om het principe dat ze opzij gaat. Dat ze dat snapt. Ja, en, dat dat de bedoeling uh, is. Toen heb ik van jou dat ik uh, links wat meer ruimte moest geven en rechts een soort raam moest houden, maar toch ja. ook ruimte moest geven en mijn binnenbeen eraan en buitenbeen dat ze niet soort weggaat en toen Precies. ging ze wijken en toen dacht ik ja! Ja wat goed! <laughs> ah het super fijn. En ook kleine klein stukje schouder binnenwaarts, want daar hebben we ook aan gewerkt bij Bas. En uh, dat scharen durfde ik eigenlijk niet te doen omdat uh, best wel heel veel mensen naar me keken en dan vond ik dat best eng en dat ik dan rare dingen erover kreeg of zo. Maar oh, ik heb het... Ja, bang voor de reactie van een ander dat hij denkt dat ik mijn paard omtrek. Niet dat dat zo is, maar nee. dat ik er toch een soort bang voor ben. Ik heb er ja. wel vaak aan gedacht. en wel dat ik binnenstelling had en dat ik dan het buitenland iets meer naar achter deed. Maar ja. niet echt dat schare scharen. Nee, ik snap echt. ik. Want dat snappen soort, mensen dan weer niet. Ja. Dat vond ik ook een soort eng. Of dat ik er pezen verdraaide. Met jou weet ik dat dat niet gebeurt. Nee, precies. Maar dat zelf doen. Ja, misschien precies. maak je verkeerde bewegingen. Ja, dan precies. Ja, snap ik. Um, Dani is nu ook voor een weekje weg. Tien oh, dagen. Ja. ja. Dus ik moet je ook heel erg veel zelf trainen. En Daan zei, nou, weet je, vooral met overgangetjes um, wat meer ontspannen. Dat uh, ze hier lekker in de lijf komt en dan... Uh, Helemaal goed. Leuk. Nou, gaan we lekker rijden? Ik kijk lekker met je mee. En uh, ik ben heel benieuwd hoe uh, waar jullie nu staan. Nou, is dan dat hij actief is. dreig je het risico dat je op een gegeven moment je aanleuning gaat verliezen. He, dat het paard wat strakker wordt in de hand. dat het allemaal niet meer zo fijn voelt. He, dus dan rij je op gezette tijden heel eventjes terug. He, net als nu ook, mag je even tempo er wat uithalen. Maar dat betekent niet dat hij zijn achterbenen niet meer hoeft op te tillen. Kijk, en hier mag je dan zeggen, ja, maar ik wil wel doorlopen. Zo, ja. En wat, waarom blokkeert hij daar nu een beetje op? Kun je me dat vertellen? Uh, omdat ik hem niet genoeg loslaat. Omdat je? Omdat ik naar achter in plaats van naar voor werk. Nou, ja en nee. Uh, wat er gebeurt, uh, de linkerschouder is nu de binnenschouder geworden. Dat is de schouder waar ze, waar ze toch graag een beetje op hangt. En dat betekent dat ze net niet nagevelijk is in linkerstelling. En dan kan dat achterbeen ook net niet meer helemaal lekker ondertreden. En dan lopen ze wat gauw van het achterbeen af en dan wordt het een beetje loperig het beeld. En ik zeg, het ziet er nog steeds prima uit hoor. Ze willen helemaal niet hè, dat je iets verkeerd doet. Of, ja, maar, maar dan dreig je in een, in een situatie te komen... waarbij het paard op een gegeven moment steeds sterker in de hand wordt. En die denkt, oh shit, dat ga ik een beetje kwijt, snap je? Dus nu mag je vragen of hij na wil geven op linkerstelling door je linkerhand weer op te tillen naar voren te brengen. Zodanig dat je via je teugel druk aanbrengt tussen de eerste nekwervel en de kaak. En dat is die mooie gleuf zo achter die mooie ronde kaak van die paarden. Dat ja, En dan mag je wel ervoor zorgen dat je Jan positie zodanig manoeuvreert dat hij ook echt naar links kijkt. Dat. Super. Jan, iets meer optillen, anders werk je terug. Mooi. Heel erg bedankt voor de les, ook samen met Blondie. Nou, ik vond het weer heel erg leuk, dus uh, geen dank. Leuk dat je er was. Ja, heel erg. Uh, ja. En dan zie ik jou, denk ik, 10 december weer. 10 december! Helemaal leuk. Gezellig. Zien we elkaar dan? Dan ben ik een hele dag er. Top. Goedemorgen, lieve Soebra. Sorry. Ik heb vandaag Duits, schat. Een Duits proever. Nou, het is vandaag dinsdag of woensdag? Nee, dinsdag. Nee, dinsdag hierheen gegaan. Om vier uur waren we hier. En toen kon ik pas om half zeven worden. Nou echt. Wat de stro. Dus toen zei ik mama, ik heb het erop geschreven. We gaan nu naar IJsje toe. En dan rijd ik Ivy en dan gaan we weer terug. Maar we hebben Ivy gegeven. Het ging best wel erg goed. We hebben de te te techniek, techniek van Astrid toegepast. Oh, nee, Pio. En dat ging best goed. ik ga Blondie logeren. Ja. Dus ik ga even de spullen aandoen. Goedemorgen! Het is donderdag en ik ben met de boer ontour Samen met Blondie naar uh, Horses and Hens. Waar Blondie vandaag op de aqua trainer mag. Gisteren heeft ze getraind, gewoon. Dus uh, vandaag met de aqua trainer. En dan. Kijk hoor, volgens mij moet ze Ivy vandaag logeren. Ja, denk ik het wel. En dan is het alweer vrijdag en dan komt Daan bijna terug. Dus dat is wel heel fijn. Maar voor nu gaan we even naar de aquatrainer. Trainen. Wat doe je schat, kom. En nu gaan we, uh, op de trailer. Gaan we naar huis, tenminste naar Poldijk. En dan uh, hebben we dit weer gehad voor deze week. Volgende week gaan we weer. Normaal doe ik om de twee weken, maar uh, ze heeft een vrij drukke week, Tess. dit nou, een keertje extra aquatrainen is dan ook wel fijn. Komt u maar, juffrouw. Ja, ga maar. Hop, hop. Oh, moet mee. Ook goed, gaan we mee. Kom maar is een fruitje. Normaal loopt ze zelf. Oh. Ja, dat is dan weer onhandig, maar nu sta ik hier ook. Ah! Oeh, zo. Dus dat zien we allemaal weer, hè. Kijk, daar heb ik dan een pestzekel aan, Hij heeft Tess de trailer schoongemaakt en ligt er gewoon nog poep in ja, vanmorgen ook geen tijd om het eruit te halen, dus dat gaan we zo doen. balkje bollekje ervoor, haakje erin, dus ik kan het los trillen, dat wil ik natuurlijk ook niet. En dan doen we het deurtje weer dicht. En dan gaan we hier terug naar huis. sta je goed pony? De trailer weer schoonmaken, helemaal voor een beurt jongens. Dat is heel fijn, maar ik maak dat ding natuurlijk onderhouden. Oh. Dat maakt dat ding natuurlijk om de haven klop schoon. En toch, on... als je ziet hoe vies dat elke keer wordt, bizar. Ik zou een zelfreinigende trailer wel willen. De trailer die had een plat, uh, vrij zachte band. En uh, ja, Tess is een echt paardenmeisje. Want die ontkoppelt dus de trailer gewoon in de uppie. Wacht, alleen? Je moet alleen nog eventjes uh, het slot erop. Nou, ben je dan En waarom staat de trailer hier? Ik heb de band opgepompt, want wat een lege band. Deze zien er goed uit. Maar deze kant is nog wel zacht. Deze. Die lijkt nu wel weer stevig. En die ook. Dus ik hoop dat het probleem opgelost is. Nou, dus ga ik ga nog even een uh, schuk erop zetten. Andersom. Oh, toch. Ik had toch wel goed. Ja. Wegrijden of.? wegrijden? Uh... <laughs> mag, dat doen we niet. Mag dat? Nee, je bent. Joep, uh, je hebt geen rijbewijs.